Zouden jullie voor mij een vagina willen tekenen? Ja, we kunnen dat proberen. hè? Het is in elk geval, deze vorm. Zou het jou lukken om een vagina te tekenen? <laughs> of zou jij je eigen vagina herkennen tussen 100 foto's? Kijk, Kijk allemaal die zijn mooi. ze zijn allemaal mooi. Ik, Ik denk, denk dat... eerder deze. Ik denk van mij zoiets. Hoe ziet een normale vagina er eigenlijk uit? Dat komen we vandaag te weten samen met Els Eloud, seksuologe aan het UZ Gent. En daarvoor neemt ze ons mee naar het Gum, het Gent Universiteitsmuseum. Ja, gaan we Hier gaan we naar het vierde, naar de tentoonstelling vanus. Wij zijn de Universiteit van Vlaanderen. Heb jij een normale vagina? Eigenlijk weten heel weinig mensen hoe een vagina eruit ziet. Als we dan mensen vragen om dat te tekenen, bijvoorbeeld, komen ze meestal niet heel erg ver. En als ze dan al een bepaald beeld tekenen, gaat het heel vaak een beeld zijn dat terugkomt uit uh, pornografie, bijvoorbeeld, doorsneepornografie, of misschien zelfs de biologieles. Uh, Zo'n klassiek beeld van een, een strakke, lichtroze, onthaarde, jonge vagina. Dat is het ideaalbeeld. Okay. Ja. Ja, hallo. Dat is een cliché. Eigenlijk heeft geen enkele vrouw dergelijke vagina. Ze uh, zijn allemaal even verschillend, uh, net als we allemaal een andere neus hebben. Hier bijvoorbeeld dat de buitenste lippen wat uh, kleiner zijn dan de binnenste lippen. Uh, hier zien we er bijvoorbeeld eentje, ah kijk, de verkleuring, uh, helemaal niet zo lichtroze, roze. Uh, dat stukje bruin, behaard, minder behaard. Heel divers allemaal. Dus als de vraag is, wat is een normale vagina? Alle vagina's zijn normaal. Eigenlijk die vraag, die klopt niet. Uh, wanneer wij het allemaal hebben over vagina, dan bedoelen we eigenlijk meestal vulva. De vulva is het uitwendig deel van het vrouwelijk genitaal. Wat we daar zien is de clitoris, de binnenste, de buitenste schaamlippen, de vaginale opening. By the way, schaamlippen is een woord waar ik niet zo'n fan van ben. Uh, het is uh, uiteraard niets om ons over te schamen. Uh, veel liever zou ik een woord als vulvalippen of misschien gewoon lippen gebruiken. Verder hebben we in die vulva nog het vetlaagje boven het schaambeen, dat heten we de mons pubis, de uitgang van de plasbuis en uiteraard, uh, optioneel, de een wat minder, de ander wat meer, de beharing. Die vagina, dat is het inwendige gedeelte. Dat is een, een tubevormige spier die zich bevindt tussen de baarmoeder en de uitwendige genitaliën. Eerlijk gezegd, als je mij had gevraagd om mijn eigen vulva, dus niet vagina te tekenen, dan weet ik niet of ik dat had gekunnen. Is dat erg? Veel vrouwen weten niet hoe een vulva eruit ziet. Soms zelfs niet waar hun clitoris zit. En die is net zo belangrijk voor seksueel plezier. Laten we dat even staven met wat cijfers. En het gaat snel gaan, dus kopie erbij. Gemiddeld vrije koppels vijf keer per maand. Vijf maal twaalf is zestig vrijpartijen per jaar. En laten we zeggen dat je tussen je twintig en tachtig seksueel actief bent. Dan is dat 60 vrijpartijen maal 60 jaar seksueel actief, komt uit op 3600 vrijpartijen. En dan berekenen we nu nog even hoeveel van die 3600 bedoeld waren om zwanger te geraken. Mensen hebben ongeveer twee kinderen en per kind moet je ongeveer 30 keer proberen. Dus 60 keer voor de twee gedeeld door de 3600 vrijpartijen in totaal is 1,6%. 1,6% is om een baby op te wekken en al de rest is voor ons plezier. Maar waarom horen we dan zo weinig over dat seksueel plezier? Dat heeft ermee te maken dat onze maatschappij heel erg focust op penis-in-vaginaseks, op penetratieseks. En we horen heel veel in de biologielessen ook nog steeds over de babymakende onderdelen van onze seksuele organen. Maar uiteraard is er veel meer dan dat. Seksueel plezier is veel breder dan dat. Er is zoveel dat evengoed seks is. En dan wordt het dringend tijd om de clitoris helemaal uit de doeken te doen. Het enige orgaan trouwens met enkel en alleen de functie seksueel genot. De clitoris wordt heel vaak vergeten. Wat zonde is, want heel veel vrouwen komen helemaal niet klaar, alleen maar door penetratieseks. Bovendien bedenken we ook dat die clitoris slechts het knopvormig orgaantje is wat we hier bovenaan zien. Niets is minder waar. De clitoris of die glans daar van de clitoris is eigenlijk het topje van een ijsberg. Wanneer we, wat we hier aan de buitenkant zien, die lippen eraf zouden gaan halen. En dan zouden we dit aan de binnenkant zien. Onderaan die glans van de clitoris loopt het over in een schacht. Hier zie je twee crura, dat is Latijn voor benen. En nog twee vestibulaire bilbi. Heel dit orgaan kan best groot worden bovendien. 10 à 15 centimeter kan dit maar liefst gaan meten. Nu, het clitoraal complex bestaat uit zwellichamen die zich tijdens opwinding zullen gaan vullen met bloed en dan zal die clitoris in volume gaan toenemen. Nu, de meeste vrouwen die zullen klaarkomen door extra uitwendige clitorale stimulatie. Door bijvoorbeeld aan die clitoris te likken, door te spelen met speeltjes, vingers, etc. Alles is mogelijk. Deze vind ik inderdaad ook wel fijn ja. dat we een keer verschillende variaties ophangen. Want om op duur ga je ook zo één model in je hoofd hebben. Ja. Daarnet hadden we het over de clit en het clitoraal orgasme. Kunnen vrouwen ook vaginaal klaarkomen? Vrouwen kunnen het natuurlijk zo aanvoelen dat ze een vaginaal orgasme beleven. Maar het is niet je vagina die voor dat orgasme zorgt. Wat voor dat orgasme zorgt, is dat je clitoris indirect gestimuleerd wordt. Nu, hoe zit dat dan in elkaar? We hadden het er net over dat dat klitoraal complex bij opwinding zich zal gaan vullen met bloed en dat is wel lichamen in erectie gaan. Op dat moment komt dat hele clitorale complex wat dichter tegen die vaginale wand liggen. En een dildo, een penis, vingers of wat dan ook kunnen op die manier indirect die clitoris gaan stimuleren langs de vaginale wand. Strikt genomen is dergelijk orgasme dus ook een klitoraal orgasme. En de G-spot in mijn vagina is dat dan een hopeloze zoektocht? De G-spot die bestaat niet, althans niet in de betekenis van dat er anatomisch in jouw vaginale wand zo'n één plekje is dat heel anders is dan de rest van die vaginale wand, waar bijvoorbeeld heel wat zenuwuiteinden bij elkaar komen. Als jij nu denkt van ik heb wel zo'n plekje, fijn, dat betekent dat op dat moment jouw clitoris net op dat plekje tegen jouw vaginale wand drukt. Je kan eigenlijk wel echt niet zomaar boombat in en aan seks beginnen. Dat is normaal toch? Dat doet gewoon pijn, want dan is alles nog niet nat genoeg. Een vulva en vagina in rust zijn niet klaar voor penetratie. Die moet eerst nat worden. Of lubricatie, zoals seksologen dat met een moeilijk woord noemen. Dat verwijst naar het vochtig en glibberig worden van die vulva en die vagina, zodat penetratie een stukje makkelijker kan verlopen. Bovendien worden ook die vulvalippen tijdens de opwinding een beetje meer opgezwollen en dikker. En op die manier vormen zij een soort van stootkussentje dat ons zal beschermen tegen irritatie, roodheid, pijn en dergelijke meer. En kan een beetje glijmiddel helpen bij die lubricatie? Ja, prima. Maar glijmiddel hoort niet een manier te zijn om altijd rap, rap naar penetratie over te kunnen. Want ons lichaam is eigenlijk in staat om zelf glijmiddel aan te maken. Geef jezelf daar ook. Tijd voor. Dus heb jij een normale vagina? Ongetwijfeld wel. Maar ik zou zo zeggen: neem er eens een handspiegeltje bij. Kijk eens goed waar alles zit, want daar begint alles. En onthoud, het hoeft er absoluut niet uit te zien zoals in porno. Merci om te luisteren. Vond je dit college interessant? Dan mag je dat altijd laten weten in de comments of stuur een mailtje. En als je nooit nog een video of een podcast wil missen, abonneer je dan zeker op ons kanaal. Tot de volgende!